Nu zelf aan de slag. In deze missie ga je een nieuwsbericht ontwerpen. Dat doe je met behulp van dit werkblad. Je mag zelf kiezen wat voor soort bericht je gaat maken. Een echt nieuwsbericht, bijvoorbeeld iets grappigs of iets vreemds dat is gebeurd. Zo raar dat niemand het zal geloven. Of een nepnieuwsbericht, desinformatie. Bedenk zelf een bericht of verdraai expres de informatie zo dat het voor jouw bericht goed uitkomt. Je kunt zelf iets verzinnen. Of met Duck the Go of Google op het internet zoeken. Straks kun je jou of jullie bericht aan iemand anders gaan presenteren of laten zien. Bijvoorbeeld in de klas. Raad in een quiz of ieders bericht echt of nep is. En waarom? Wat je ook kiest, probeer je bericht zo echt of nep mogelijk te laten lijken. Denk hierbij ook aan de tips uit de vorige video. Pak nu het werkblad erbij. Bedenk eerst wat voor soort bericht je gaat ontwerpen. Als je een keuze hebt gemaakt, kun je dat hier aankruisen. Als je internet hebt gebruikt als inspiratie, kun je hier eventueel wat bronnen, de sites waar je informatie vandaan komt, noteren. Terwijl je dit doet, kun je deze video even op pauze zetten. Heb je wat bedacht? Mooi. Bedenk dan een titel en een ondertitel. De titel is het eerste dat mensen lezen, de krantenkop. Titels worden gebruikt om aandacht te trekken. Ze zijn vaak lekker kort. Denk maar eens aan sommige YouTube-video's. Die hebben een titel waardoor je bijna de video wel moet bekijken. De ondertitel is een extra zin die de titel nader toelicht. Het is eigenlijk een superkorte samenvatting van je bericht. Nu jij. Zet deze video even op pauze en noteer de titel en de ondertitel van jouw bericht. Beschrijf dan je bericht. Dit hoeft nog niet als het echte nieuwsbericht. Meer in een paar zinnen wat er in je bericht komt te staan. Nu jij. Dan een foto. Ook afbeeldingen kunnen gebruikt worden om aandacht te trekken. Maak een schets of noteer in tekst welke foto jij gaat gebruiken. Uiteraard kun je ook op afbeeldingen zoeken. Als laatste de bronnen. En misschien had je er al een paar genoteerd, maar een goed echt of nep nieuwsbericht verwijst naar één of meerdere bronnen. Deze kun je zowel gebruiken om mensen te overtuigen of om op het verkeerde been te zetten. Gelukt? Mooi. Hou je werkblad geheim zodat niemand kan zien of jouw bericht echt of nep is. In de volgende missie ga je je nieuwsbericht maken. Van papier of digitaal.